Mensen van je Ik ben Jezus, en vandaag gaan we het hebben over de vijf irritaties aan jongens, want ze zijn zo irritant, oh my god. Jongens zijn blijkbaar heel irritant volgens meisjes. En vandaag ga ik daar een top 5 van pakken. Ja maar. Meisjes in mijn groep, hè? En andere meiden hebben laten weten wat ze irritant vinden aan jongens. En ik ga daarop reageren. En ik ga het opnemen natuurlijk. Dus laten we gaan naar irritatie nummer 1. <middels> Meen je niet? Bot doen? Oké, okay, dus wij doen bot volgens jullie. Oké? Okay? Ja, we kunnen inderdaad bot doen. of ja, Heb je? Yay. Oké, okay, kijk. Ten eerste geef jullie hier een klein beetje wat gelijk. Maar er zijn jongens die al gewoon normaal doen, ook al zijn hun vrienden er. <middels> egoïstisch? You kidding me? Wij zijn echt. Ik ben tenminste niet egoïstisch. Jullie is niet egoïstisch. Die Joor is ook niet egoïstisch. Thijs is in principe ook niet egoïstisch. Ik kan, ik kan doorgaan, hoor. Ik zweer het je. Ik weet niet met wat voor jongens jullie omgaan, maar de jongens die ik ken zijn niet egoïstisch. We zijn onduidelijk in wat we moeten doen en wat we van jullie verwachten. Maar hoe dan? J dit, is, dit is dus waar wij ons irriteren aan jullie. Jullie zijn onduidelijk volgens ons. Natuurlijk hè? Hey. En zo kunnen we even doorgaan. Want wij zijn irritant voor elkaar. Ja. Jullie maken om niks. Het uh, uh, begint me op te vallen dat jongens en meisjes eigenlijk helemaal niet zoveel verschillen van elkaar. Want wij vinden ook dat jullie ruzie maken om niks. Of druk maken om niks. Of jaloers worden om niks. Of egoïstisch zijn. Of ook bot doen. Dus vonden jullie het dag en dan zeker een brauw met mijn hoofd. Willen jullie nou dat ik toch vuist maak aan de irritaties van meisjes? Ga ik ook doen. <laughs> Willen jullie nou meer abonneren? En dan zie ik jullie zeker woensdag weer. Ik zeg later.